Oké, okay, welkom terug. Nou, we hebben net een uh, finish gemaakt en een Furb natuurlijk. Ik moest tussendoor heel eventjes naar de winkel toe, want de lijm die ik had, die was niet meer helemaal fijn. Dus ik heb even een nieuwe lijnstift gehaald. En uh, deze video leggen we finish en Furb even opzij. En dan gaan we aan het werk met een Heinz Dovenschmids. Van dezelfde serie uiteraard, van uh, finish en Furb. En ook deze kun je redelijk eenvoudig zelf maken. Nou, wat, je wat je waarschijnlijk kan onthouden hebt, is dat wij een uh, driehoek over hebben. En die driehoek, dat wordt zo meteen het hoofd van Heinz Dovenschmids, zoals jullie zien. Dus de lange kant, dat is de kant waar uh, zijn neus straks komt. En uh, de onderkant... En hier gaan we een stuk uitknippen. Voordat we dat gaan doen, heb je natuurlijk weer dingen nodig. Je hebt de driehoek nodig, die je van de net overgehouden hebt bij uh, Finish Furb. Uiteraard weer wit papier. En zoals je aan de bovenkant ziet, heb ik rood gebruikt, maar dat komt omdat ik geen bruin papier heb. Maar je kunt er dus in principe bruin papier voor gebruiken. Maar dat heb ik niet, dus rood papier en als je bruin papier had, heb je uiteraard ook weer een snippertje rood papier nodig, namelijk voor de tong. Oké, okay. verder heb je nodig een schaar, weer een zwart stift, een gum, een potlood en een lijmstift. En nu is het handige dat ik nu twee verschillende lijmstiften heb, dit zijn twee verschillende groottes. Kan ik voor het ene oog, voor het kleine oog kan ik die gebruiken, voor het grote oog kan ik die gebruiken als maatje. Maar je vindt natuurlijk zelf ook wel iets waar je, wat je als maatje kunt gebruiken voor de, cirkel, voor de cirkelvormige ogen. We gaan beginnen met het potlood. Hè, het potlood? Ja, we gaan dit keer beginnen met het potlood. Want we moeten uh, Heinz Doverschmits gaan maken. En Heinz Doverschmits is een moeilijke figuur dan, de, dan Phineas en Ferb. We beginnen met een lang uitstekend gedeelte, dat wordt zijn nek. Zoals je weet in tekenfilmen heeft hij een naar voren stekende nek. Dat krijgt hij bij ons ook. We hebben nu een naar voren stekende nek gemaakt. En dan moet hij nog helemaal naar boven toe. Aan de bovenkant hebben we ongeveer zo'n gedeelte wat we niet gebruiken. Daar gaan we rekening mee houden. en We gaan het uit de losse pols doen. We draaien hem langzaam omhoog. Dat je een mooie curve krijgt. Dan kun je een één lange haal doen. En, oepsla en omhoog. Zo. Dan heb je één lange haak. Hier heb je een mooie, mooie, een mooie ronding. En hij gaat niet helemaal recht. Er zit een kleine ronding in naar boven toe. Zoals jullie zien. Nou, dan, gaan ze, dan gaan we zijn oren erbij doen. Zijn oren zitten ongeveer een vuist naar boven toe. We maak hem nog ietsje groter. Zo. En dan gaan we de binnenkant weggummen. Die hebben we niet nodig. En ik heb hem dubbel gedaan omdat ik hem de eerste keer te klein heb gemaakt, maar dat is niet erg. Je kun je heel eenvoudig weggummen. Zeker als je wat uh, lichter je potlood hanteert zoals ik. Dan is dat makkelijk weg te gummen. Zo. Dan gaan we met zijn kin aan de slag. Want zijn. Kin Zoals jullie zien, die is mooi rond en niet hoekig zoals bij de andere twee figuren. Dat betekent dat we dit zo meteen rond af gaan knippen. Een ronding naar binnen toe. En als je hier goed ziet, zie je dat aan de bovenkant van de ronding, dat je hem nog een keer naar binnen toe afrondt voor zijn mond. Dus we gaan daar nog een keer. Die cirkel trekken we mooi door. Een klein beetje naar binnen toe. En hij gaat ongeveer tot de helft van zijn gezicht. Dus schrik niet, schrik niet. Denk niet, ik ben te ver gegaan. Nee, je mag gewoon lekker doorgaan. Tot je ongeveer op de helft bent. En dan is het in best wel een groot mond. Zeker in vergelijking met de andere twee figuren. En de eerste keer dat ik hem maakte, had ik een veel te klein mondje. Dus wees niet bang dat je het overdrijft. En die mag mooi weer rond naar boven en dan een klein beetje weer naar binnen toe, zodat je zo'n mooi uitstekend uh, dingetje voor zijn bovenlip, dan maak je net iets gemener en dan doe je weer naar voren toe voor zijn neus. En die neus gaan we niet in één keer doen, dan gaan we zo meteen nog een stukje achter plakken en dan kunnen we mooi het stukje van de mond gebruiken zo meteen. maar daar komen we zo meteen. Dat is zijn neus. En dan wordt het een mooie. Mag je ietsjes dieper doen zo. En dan wordt het een mooie ronding naar boven Dus het is niet helemaal recht. En je ziet ook dat ik hem hier nog een klein beetje naar binnen toe ga halen. Zo. En dan schrik je al snel en dan denk je van. Oh, maar dat klopt allemaal. Zo. Nee, dan gaan we beginnen met het kinderperk. En je ziet, we hebben gelijk veel te knippen. Papiertjes gaan we niet weggooien, want die hebben we zometeen nodig, zometeen een stukje bij de neus nog nodig. Dus we gaan in het begin niks weggooien. Stel dat je, je daarbij de mond verknipt, kan je altijd nog een stukje van achter pakken. Dus we gaan beginnen met knippen. Netjes een beetje naar de binnenkant van het lijntje, zodat je het potloodstreepje niet ziet. En jullie weten inmiddels dat als je wat meer tijd nodig hebt, dat je het filmpje gewoon kan uh, pauzeren. Dat is geen enkel probleem. Ik heb het immers al vaker gedaan. En jullie doen het voor de eerste keer. En zoals jullie weten, oefening baart kunst. Zo, dat is het eerste stuk. Ga ik nog niet weggooien, maar ik leg hem wel eventjes daar bij het restjes papier. Hier ga ik ook nog een stuk afknippen. Ja. En dan krijgen we gedeeltelijk een beetje de illusie dat het schuin is. En gedeeltelijk is het dan ook schuin. En hier gaan we hem langzaam naar binnen knippen. En als je het goed gedaan hebt. Lijkt het net of dat het hele stuk schuin is. Zoals je bij mij ook ziet. Het lijkt hier net of dat het hele stuk schuin is. Het is niet zo. Hier in het midden is het gewoon recht. Dus meer. Maar het is leuk dat je illusie hebt. En onze Dove schmidt lijkt daar een stuk enger door. Een stukje hier. Er afknippen. Bij de mond. En om het hoekje voor die mooie kin. Nou. Nu heb je dus eigenlijk een best wel mooie Heinz Dovensmits. Maar om het een beetje enger te maken, gaan we hier aan de onderkant ook nog een beetje wegknippen. Dat hoeft niet helemaal recht. Dat ga ik ook dus niet voorknippen, euh, voortekenen. Ik ga dat gewoon een beetje met de losse pols doen. Klein beetje weghalen. Zo. En dan hier weer een klein beetje. Zoals je ziet, ik heb een hele klein stukje straf gehaald. Wel netjes, naar de restjes papier toeschuiven. En dan zie je dat er hier aan de onderkant een beetje wiebelig is. Ja, dat is wel fijn. Ja. Wat ik nu ga doen is zometeen dit stukje ga ik hier achter doen zo. maar moet natuurlijk wel dezelfde afmeting hebben dan de rest van de neus anders krijg krijg een hele vreemde vorm dat willen we niet ik ga eerst ga ik de vreemde hoekjes eraf knippen het is een vreemd hoekje en hier kan ik hem ook gewoon rechtdoor knippen zo. daar hebben we zometeen alleen maar last van nu heb ik een hele stompe neus dat is niet zo mooi maar we weten dat hij hier zo meteen op komt. Ik zal hem even omdraaien, dan heb ik, dan heb ik meer lengte. Zo. Zo. Dan ga ik hem hier op, hierachter ga ik hem vastplakken. En dan ga ik hem daarna hierbij knippen. Dat doe ik uit de losse pols. Maar je kunt natuurlijk ook, als je dat wil, kun je dat weer tekenen. Of weet je wat? Ik doe het wel voor jullie. Met tekenen. Maar eerst ga ik de lijm erop doen. Ik ben benieuwd of deze lijm een beetje goed werkt. Ik heb dit merk nog nooit eerder gehad qua, qua lijm. Dus ik ben benieuwd. Het was uh, het enige, wat ze, enige beetje redelijke wat ze vandaag nog bij de VND hadden. Uh, want de middelbare scholen zijn weer begonnen. En de leerlingen hebben de schappen le redelijk leeg geroofd. Mogen ze natuurlijk doen, helemaal prima. Want des te meer wordt er geknutseld, ben ik alleen maar blij. En ondertussen ga ik hier het lijntje doortrekken. Een beetje een spitse neus. Zo. Als je een leuk grapje wil uithalen, zou ik zeggen, doe er nog een vrat bij ook. He? Ik weet niet of hij die, die in het echt heeft, maar het staat wel leuk natuurlijk. Zo, ik heb een beetje de lijntjes erbij gemaakt. Dan ga ik hem hier uitknippen aan deze kant. Zo. En die doen we. Zo. Uitstekend idee. Nou, nu had ik aan de bovenkant ook nog lijntjes gemaakt. Dus die ga ik daar ook wegknippen. En dan hebben we Do Dr. Doversmiths in de basisvorm. Met het neusje erbij, die moesten we eventjes ergens anders vandaan halen, omdat we het restjes papier gebruikten van de vorige figuur. Dan ga ik beginnen met de ogen. Want de ogen, dan zie ik gelijk dat het Dr. Doversmiths is. En op dit moment, ja, yeah, ik weet niet, het is nog niet echt een figuur hè. We zien de basisvorm, maar we hebben eigenlijk nog geen idee hoe het is. Daarom gaan we beginnen met de ogen. klein oog en een groot oog met een grote lijn. Ja. Ik zet het dopje op het papier. Je kunt natuurlijk zelf iets anders gebruiken om de maat af te meten. Of je kunt het uit de losse pols doen. Dat hebben we bij en furk gedaan. Hè? Toen moest het ovale zijn. Zo. En nu zijn er twee rondjes. En die gaan ook weer over elkaar heen licht over elkaar heen. Zo. Toch wel handig als je even boodschappen gaat doen halverwege knutselen. Dan heb je opeens twee lijmdopjes van verschillende groottes. En nu kan ik dat gaan uitknippen. Wederom knip ik eerst het kleine papiertje uit. Want met het grote papier rond de tafel ben ik nooit zo fijn. Dus nu heb ik de cirkels op het kleine papiertje en ga ik die gaan uitknippen. Zo. Ik kan natuurlijk ook met een kinderschaar, dat weten jullie. natuurlijk het filmpje pauzeren als ik te snel ben. En dan kun je het op je eigen tempo doen. Dan kun je hem uitknippen en dan druk je daarna weer op play. Nou, bij de andere figuren was het zo dat het kleine oog was aan de voorkant. En het grote oog was aan de achterkant. Kijk maar. Het kleine oog op het lichaam, het grote oog buiten. En ook bij Phineas was het zo... Dat het kleine oog aan de voorkant was en het grote oog aan de achterkant. Nu is het bij uh, Heinz Dovers en iets precies andersom. Het grote oog zit aan de voorkant en het kleine oog zit aan de buitenkant. Ga ik aan de kant waar ik de, lijn, waar ik de uh, lijntjes had getekend. Rupselen, ga ik uh, de lijm erop doen. Overigens wat ik net deed, gewoon met je vinger het papiertje oppakken. Dat kun jij ook gewoon doen als je een beetje zweterige handen hebt. En dat heb ik meestal wel als het boven de 20 graden is. Dan uh, kun je gewoon een papiertje, kun je, kun je gewoon elk willekeurig papiertje kun je zo oppakken. Zo. Dit is, is een handig trucje. Dan moet je even doorkrijgen. En ondertussen pak ik de ogen erop. Zo de ogen zitten op het lichaam. Nou, omdat ik toch maar heel weinig hoef te stiften, pak ik nu eerst de stift. Ik zie door het witte papier, zie ik nog een beetje het randje van het oog. En dan ga ik overheen met een zwarte stift. En langs het randje, bij het grote oog. Dat kan niet zo goed zien. Stip en twee stip en natuurlijk het drietje in de oor. Zo. En dan kunnen we de stift eigenlijk alweer opruimen. Ik laat hem nog even liggen. Het is makkelijk om zo meteen alles tegelijkertijd op te ruimen. Nou, waar zullen we mee verder gaan? We gaan beginnen met de haar. Als je een bruine stift, als je bruin papier hebt. Lovenschrift heeft eigenlijk bruin haar, maar ik heb geen bruin papier. Dan pak je bruin papier. Ik doe het met rood papier. En dan gaan we de mislukte palmboom op zijn hoofd, of ananas. Misschien wel de bovenkant van ananas, daar lijkt het eigenlijk meer op. Die gaan we dan maken. Het gaat eigenlijk hetzelfde als bij de andere. Alleen nu ga je veel, diep, veel verder omhoog. Als je je kan herinneren bij... Uh, Phineas bleef hij heel plat. Of bij Furp uh, is dat natuurlijk, bleef die heel plat. En bij Phineas was die al wat hoger. Voor Doversmids gaan we nog hoger maken. Het lijkt me meer op een ananasplant zelfs nog dan op een palmboom. Dat betekent dat we gelijk omhoog beginnen. Eén. En aan de andere kant ook. Twee. Dan gaan we. Weer drie stuks, hè. 1, 2, 3 stuks. 1, 2 nog erbij. En aan de andere kant ook. 1, 2 erbij. Zo. Die kunnen we nu gaan uitknippen. Ik doe het weer een klein stukje uitknippen. En zo. Dan blijft het niet mee te draaien. Kijk, en dan kunnen we hem heel makkelijk uitknippen. Ops, ze ging het licht eventjes. Zo. En dan alle losse stukjes uitknippen. Je hoeft het niet zo heel erg precies over de lijntjes te doen, want je kunt uiteindelijk, gaan we hem omdraaien en dan zie je de lijntjes toch niet meer als je hem zo neerlegt. Als je goed oplet, zie je dat ik elke keer de kleine stukjes gelijk bij het restpapier gooi. Dat betekent dat ze niet bij mij in de weg liggen. Dat betekent ook dat jullie duidelijker kunnen zien wat ik aan het doen ben. Maar als je zelf het knutsel bent, is het ook wel een tip om uh, het werkblad onder je schoon te houden. En uh, netjes en gestructureerd te werken. Dan ben je... Heb je een duidelijk overzicht van waar je precies mee bezig bent en wordt uiteindelijk je knutselwerkje daardoor ook mooier. Zo. Nou, dan hebben we de bovenkant van een ananas. En die draaien we eventjes om. En die gaan we dan bovenop die punt van het hoofd plakken. En dan zie ik dat die een beetje breed is bij mij, dus ik ga hem nog een beetje smaller maken. Zo. En de andere kant ook een klein beetje smaller. We willen immers niet dat hij helemaal over het hoofd heen komt. Zo. En dan kan ik hem zo opplakken. En dat ga ik dan ook doen. Dat puntje, daar mag lijm op. Pak de lijm. Lijm op het puntje. En onze ananas gaat er dan bovenop. Zo, nee, plak niet. Ik dacht even, was even bang dat het ging plakken. En dan heeft hij een ananas op zo. Um, dus vervolgens gaan we kijken naar de tong. De tong zit op het origineel klein hoekje. Daar hoeven we voor ons geen zorgen over te maken. Dan kunnen we doen met een stukje restpapier. Ik had net al gezegd dat ik alle stukjes restpapier bij elkaar gegooid had. Maar dat betekent dus ook dat ik daar heel makkelijk iets uit kan zoeken. Bijvoorbeeld zo'n stukje. En van zo'n stukje kan ik heel mooi zo de tong maken. Je zit bij Doverschmits een beetje naar achteren toe. Daar ga ik een beetje lijm opdoen. En dan heb ik een mooie tong. Niks bijzonders. Lijm doe je gewoon aan de voorkant. Net genoeg dat het lekker blijft plakken. Ik leg het op tafel. Schuif de overschmids eroverheen. Zodat hij een mooie tong krijgt. Zo. Even aandrukken. En klaar is Kees. De tong zit erin. Nu gaan we voor zijn tanden. Dan pak ik een stuk wit papier. Het restpapier is te klein. Ik moet ongeveer zo'n stuk hebben. Is dit breed genoeg? Nee, dit is niet breed genoeg. Dus ik moet hier een stukje uitknippen zo. En dat doe ik best wel grof. En ik ga zo meteen verfijnen. En zo. Dan heb ik een redelijk stuk uitgeknipt zoals je ziet. Het is een stuk groter dan wat ik denk nodig te hebben. Maar we gaan eens even kijken. Nou. Op zich heb ik dat best wel netjes gedaan. Kijk maar. Dan ga ik even met een potlood ga ik een kleine, kleine lijntjes zetten. Of punten eigenlijk meer stippen. Daar en daar. En hier in de hoekjes. Dan weet ik welke gedeelten zichtbaar zijn en waar ik dus geen lijn op mag doen. Zo. Dan zie ik, en dan heb ik daar een punt, daar een punt, daar een punt, daar een punt en daar een punt. Op de rest kan ik dus lijnen oppakken. Lijnen lekker vet op. En er overheen schuiven. Zodat het de tanden zijn. Nee, dat moet nog een beetje schuiner. Nog een klein beetje naar voren zo. Ja, super. Nou, zoals je ziet, zie je nog een beetje de puntjes. Die ga ik even weggummen. Dat zit niet zo ernstig. En dan heb ik maar puntjes gezet. En voilà. De puntjes zijn weg. Prima. Nu. Is eigenlijk je doversmits klaar. Maar je zou eventueel. Als je dat wil. Met een. Uh, ik heb ook een dunnere stift hier liggen. Dat kan. Je kan het ook met een dikke stift doen. Of je kan het helemaal niet doen. Maar ik vind het altijd wel leuk. Om dan hier nog eventjes de tanden in te tekenen zo. en zo wordt uh, professor dokter Heinz Dovenschmits nog een stukje interessanter bij het volgende filmpje en daarvoor sta ik even op om jullie te laten zien want ik heb dan nog iets leuks voor jullie dat is namelijk een minion. Dus in het volgende filmpje. Oeps, handje omvouwen. Gaan we een minion maken. En hoe we dat precies gaan maken, dat is natuurlijk eigenlijk niet eens een verrassing. Dat gaan we op dezelfde manier doen. Maar dan met een minion figuur. En dat kun jij ook. Veel plezier.